Ik ben David Jacobs. Mijn artiestennaam is Djokovski. Djokovski is een naam die ik altijd al heb gebruikt in breakdance battles. In die battles ben ik begonnen met fotografie en video. En van die passie heb ik vandaag de dag mijn beroep kunnen maken.